Een goede voorbereiding is belangrijk voor een succesvol onderzoek. Volg erom goed de volgende instructies op. U moet voor het onderzoek nuchter zijn. Dit houdt in... Tot zes uur voor het onderzoek mag u nog eten. Tot 2 uur voor het onderzoek mag u heldere dranken drinken... zoals thee, water, limonade, heldere bouillon zonder stukjes en zwarte koffie. Suiker mag wel. Drink geen melkproducten, sappen, koolzuurhoudende dranken of alcohol. Twee uur voor het onderzoek mag u niets meer drinken. Medicijnen kunt u met een klein slokje water innemen. Geef in de vragenlijst uw medicijngebruik aan. Bent u niet nuchter, dan gaat het onderzoek niet door omdat u zich tijdens het onderzoek ernstig kan verslikken.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 U bent wel aanspreekbaar en u kunt eventuele instructies van de arts of endoscopieverpleegkundige opvolgen. U komt voor een endoegoscopie. Dit is een inwendig onderzoek waar geluidsgolven worden gebruikt om organen af te beelden. Hierbij worden de galwegen al vleesklier en eventueel de maag en slokdarm bekeken.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 Het is belangrijk dat u tijdens het onderzoek niet meer slikt. Speeksel in de mond wordt met een slangetje weggezogen. U kunt tijdens het onderzoek door de neus of door de mond ademen. De arts plaatst de kijkslang op uw tong. Via de keel gaat de kijkslang naar de slokdarm, maag en naar het eerste deel van de dunne darm. Via de slang kan de arts lucht in de maag blazen. Dit kan een vol gevoel geven en u kunt deze lucht weer opboeren. Soms is het nodig dat de arts weefsel afneemt voor verder onderzoek. Dit heet ook wel een punctie. Een punctie is niet pijnlijk. Na het onderzoek kunt u nog enige tijd last hebben van een rauw gevoel in uw keel. Dit gaat vanzelf over. Na het onderzoek vertelt de arts wat hij of zij tijdens het onderzoek heeft gezien en gedaan.